En dat kan natuurlijk ook interessant zijn als dat gebeurt bij een aandeel waar jij net in zit. Maak kans op een gratis golfclinic bij Raad het Aandeel. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Tech versus fund. Laatst in de vorige show hadden we het over de tech sector ook. Die natuurlijk, ja, in principe zijn het groeiaandelen waar je nu niet echt... In wil zitten maar aan de andere kant is tech met oog op de metaverse en, en nou ja, de toekomst chips en dat soort dingen wel super interessant die je nu relatief relatief low kan inkomen. ja want een tijdje kon je daar eigenlijk niet zoveel meer mee want die waarderingen dat was iedereen het toch wel eens. dat was zo hoog maar nu het afgewaardeerd is krijg je koopjesjagers mm -hmm. maar in meerdere opzichten want vergis je niet er zijn ook veel bedrijven op zoek die denken hey, dat jonge bedrijf heeft wel een hele interessante technologie die gaan het zelf niet redden ja. dus je zal ook hier en daar wel overname biedingen gaan zien en ja. dat kan natuurlijk ook interessant zijn als dat gebeurt bij een aandeel waar jij net in zit ja klopt ja, dus het wordt ook inderdaad van dat perspectief kan je het ook gaan bekijken precies dus niet alleen het mensen denken waar alleen er... waar kan ik instappen ja. maar je bent niet de enige iedereen kijkt naar die aandelen die nu opeens een stuk goedkoper zijn Wie heeft uh, een een product of een technologie die interessant kan zijn voor een grotere partij... die het dan niet zelf hoeft te ontwikkelen, maar die het op die manier kan kopen. Ja, en daarmee staagt de waarde van het aandeel nog eens een keer. Ja. Raad het aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen bij Raad het aandeel. Dit doe je door het aandeel goed te raden en in te vullen op wwwkuskecom Slash